Nossie, kerst bij Hoopvliet! Ho ho ho! Wat is echt het geheim van forse kerstaanbieding van Hoopvliet? Ik natuurlijk! Het zijn mijn cadeaus! Ho ho ho! Sst, wel mondjes dicht hè, beste lezers. Niemand mag het verder weten. Dus, dat is het geheim. Nossie? Maar hoe wist je dat ik hier was?